leuk dat jij en jij weer kijkt naar een nieuwe video. Ik zit in de auto lijkt me duidelijk onderweg naar Kaam naar een oud klasgenootje, want ik ga daar gezellig wandelen. Maar voordat we gaan wandelen heb ik eerst nog enkele tips voor jullie. Wat trek ik aan? Misschien is het handig dat je weet van tevoren welk gebied. Waar ga je wandelen? Ga je op asfalt wandelen? Ga je op Duinen wandelen, ga je op het strand uh, in het bos. Je hebt zoveel mogelijkheden. Want het wordt lekker weer. Oh, en de geur van zonnebrand. Zo lekker! Ik hou ervan. Gisteren zat ik toevallig op het terras. Nee, dat was niet toevallig, dat was afgesproken. En daar zat een stijl met een klein babytje. En ze zetten dat babytje op schoot. Maar ze had geen mutsje of iets dergelijks op. Dus ik zeg, ik zou wel wat op de hoofd doen. Want de zon schijnt. Ja, zegt ze, maar het schijnt toch niet zo fel? Ja, maar het gaat toch best hard. Ik, zag, ik zat lang op het terras en ik zag aardig wat mensen die al helemaal rood werden. Mensen, vergis je niet, al is de zon niet zo scherp voor je gevoel. Of niet zo fel. Smeer je in. Het is de meest voorkomende kanker. Huidkanker. Smeer. In. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Gelukkig deed ze wat met mijn tip en deed ze wat over de bolletje heen. Er zit natuurlijk totaal geen haar op en het is alleen maar huid. Die is Mirjam ook vergeten. Maar ja goed, alles wat ik nodig heb om beelden voor jullie te maken, dat heb ik bij me. Dat je tank vol zit, dat je oliepijl goed is. Het enige wat bij mij dus er niet in zit dat is spul. Ik heb wel aan eten gedacht, maar niet aan drinken. Kortom, ik ben heel slecht voorbereid onderweg gegaan. Nou, ik zit nu in de auto met Sandra samen en uh, we gaan nu we gaan heen naar het bos. Welk bos in Kaam? heeft heel veel bossen hoor ja, ik net het kaamse bos? Het kaamse bos. Hoe kan het ook anders? <much> Een klein stukje rijden en dan heb je dit al. Oh. <much> we hebben nog maar net twee stappen het bos in en we staan al een half uur stil bij het eerste ding. Nee, maar als ik zeg dat ik ga wandelen, oh ja, sportief. Nou, dit is niks sportief staan hoor, dit. Het is gewoon een paar stappen en dan goed kijken en dan weer stoppen. En, uh... Ja, dat is het, goed kijken. En dat is we hebben twee keer zo'n cursus gedaan. En dat is wat je leert, kijken. Ja, dat is, dat is eigenlijk... Oh, heb je daar helemaal een cursus voor? Ja, we hebben er twee keer... Een basis en een vervolg. Echt waar? In het dorp. En uh, heb je dan oh, niet het idee van, uh, maar dat wist ik al of... Nee, nee, oh. nee, nee, nee, nee. Nee, zeker niet. Ik wist je helemaal niet. Ja, knopje, knopje op, wikker, Nee, maar ik bedoel meer voor het kijken, zal ik maar zeggen. Daar, daar hoef je toch geen cursus voor, maar nee. jij bedoelt meer voor de camera? Ja, voor de camera. Ja, ja, ja. Maar wel, maar wel... je leert door zo'n cursus, leer je wel zo van wil je wel kijken. Kijk eens hier Kijk eens daar Kijk eens naar liefde. Ja, ja composities. Uh, ja, ja, dat zijn dingen die moet leren. Ja, dat snap ik. Duim maar op. Ja. Is het. Dit hele stuk van daar naar daar. Ja. Oh, is nee, zijn andere. Doe door de blubber. Lekker. Met 2 pk. Ojo! <laughs> Zo vet. Dat ging goed. Jammer. was leuk geweest voor de video, ja. <laughs> We gaan we heen? Gaan we ook door de, ja, de blubber? We gaan, uh, we gaan door de blubber. Kijken dat er nog een uh, potje. Ja, wel hoor. Ik doe dat wel. Ja, wel. Ja, ja, ja, ja, ja, Zes, voordat ik ging werken? Ja. Geweldig. Dan is het nog zo stil. Um. <muchas> Foute schoenen aan, Mirjam. Lekker hoor. <muchas> jij, kan, jij kan er gewoon doorheen banjeren.